Ik laat jullie nog grap een overzicht zien van de multimedia taak. Het filmpje dat je gaat moeten uploaden op YouTube. Dus ik heb een filmpje nodig. Ik gebruik Movie Maker. Ik heb een intiteling nodig. Ik noem dat even Multimedia. Zo, de hele taak staat natuurlijk met de beschrijving uh, in Google Classroom. Dus dat ga ik niet met je overlopen. Ik is een ander lettertype enzovoort. Dus ik had jullie gezegd dat jullie heel eenvoudig foto's konden toevoegen, maar ik heb. Meerdere foto's op één pagina nodig. Daar heb ik je laten zien dat je dat gemakkelijk in een presentatie kan doen. Dus hier heb ik nog een extra fotootje nodig. Ik ga een foto zoeken op het internet. Niet van Rocket League, maar van Fortnite. Zo, even zoeken. Hij vindt er een aantal. Ik ga gewoon die bovenste selecteren. Ik druk invoegen en hij gaat die toevoegen op mijn slide. Ik kan die gaan plaatsen waar dat ik wil uiteraard. Ik ga die dezelfde opmaak geven als mijn andere hè, foto's. Die hebben een witte rand en een rode achtergrond. Dus ik pak mijn verfkwastje en ik klik op mijn foto. En ik ben klaar. Deze heb ik nu nodig als een nieuwe foto bestand. Downloaden als JPEG bestand. Als alles goed is, gaat hij dat in mijn downloadsmapje zetten. Dus ik ga even meekijken. Weergeven in map. Ja, in de downloadsmap. Maar ik heb die nodig bij mijn multimedia bestanden. Daar heb ik die staan. Zo, even kopiëren. Even wachten. En daar staat die zit Dus die kan ik al toevoegen in Movie Maker. Dus ik ga Movie Maker ergens achteraan staan. Druk foto toevoegen. Eventjes browsen. En digi zit als staat er. Ik doe invoegen. En ik heb mijn fotootje. Voilà. Dat duurt ook 7 seconden zie ik. Mijn filmpje duurt 14 seconden lang. Ik heb nog een ander fotootje nodig. Dat is de foto die ik gemaakt heb in school. En dit is de originele foto van het Lyceumtrap. Ik zal hem eventjes in beeld slepen. Daar is hij. Dus ik ga die een heel klein beetje bewerken. Oh, Ik denk zelfs dat die al bewerkt is. Nee, nee is nog niet bewerkt. Dus ik ga die bewerken. Ik doe dat in paint.net. Dus ik ga die openen met je mag het programma kiezen natuurlijk dat je wel gebruiken. Zo kan je eventjes alles in beeld zetten. De lagen staan meestal bij jullie daar. Dus een aantal dingen die je daarop moest gaan doen was een, een stukje tekst voorzien, je weet dat je iedere keer een nieuwe laag moet toevoegen, dat je hier bijvoorbeeld de hashtag met die naam zou gaan toepassen. Dus ik zet het even op een witte kleur en hier van boven eventueel hashtag veldje. Ik zet er zomaar iets bij en ik kan dat natuurlijk veel groter maken, want dat was nog niet te lezen. Een ander lettertype kiezen. En zo, oei, dat is een beetje moeilijk leesbaar. Dit gaan we er even bij zetten. En het mag zelfs nog groter. En zo overdreven groot gaan doen. Ja, ik hoop dat ik er nog, uh, nog aan kan voor hem. Om het te verplaatsen. Zo, voilà, zo staat hij in beeld. Uh, wat kan ik daar nog doen? Bijvoorbeeld het fotootje van Creative Commons gaan zoeken. Dus als ik zoek CC logo of Creative Commons logo, misschien een full logo, dan hebben we de tekst er ook nog bij. zo uh, Ik druk op afbeeldingen uiteraard, om afbeeldingen te gaan zoeken. Oh, niet zo super duidelijk, Creative Commons. Dan zullen we er wel een aantal vinden, voilà, dat zijn er een aantal. Nu, ik ga het mezelf gemakkelijk maken, ik doe Tools. En je kan bij de kleur zoeken op transparante logo's. En dan ga je een transparant logo krijgen. Dat ga je zien aan de stippeltjes. Lukt dat niet, dan kan je een logo natuurlijk altijd kleuren. Hè. Dus als ik deze wil gebruiken, ga ik die even kopiëren. Zo. Ik ga die hier als een nieuwe afbeelding even plakken. Oké. Okay. Ik doe plakken of ctrl-v. En ik heb mijn transparant logo. Dus moest jij een gekleurd hebben, bijvoorbeeld... Ik zal het eens eventjes rood kleuren. Hè, het logo. Zo, Moest jij een logo hebben met een rode achtergrond... Maak het jezelf gemakkelijk, pak de toverstaf, klik op die rode achtergrond, druk delete op je toetsenbord. En die kleur zal weggewerkt worden. Dus nu heb ik natuurlijk nog altijd terug Creative Commons. Die ga ik nodig hebben, dus ik selecteer hem helemaal. Ik ga hem opnieuw kopiëren, zo, ik zet mijn originele foto terug in beeld, maak weer een nieuwe laag, nooit vergeten. Uh, en daar plak ik die wel in, dus ik pak die, ik ga die eventjes hier van boven laten staan, voilà. en dan zie je dat die heel duidelijk, dat transparant is. Datzelfde doe je met het gps logo, het twitter logo, enzovoorts. Dus je mag je namen, uh, je lagen sorry, natuurlijk altijd een naam geven, dus hier ga ik zeggen, cc logo, zo, en bij mijn andere laag was mijn naam, voilà, ik kan bijvoorbeeld die dekking die nu 100% is, ik kan die wat kleiner gaan maken. Dus ik geef hem 126 als dekking en je gaat zien dat die wat half transparant geworden is. Dus jullie moeten die afbeelding nog verder afwerken. Ik ga het hierbij laten. Je vindt die filmpjes altijd op YouTube terug van mij. Dus ik heb die foto nodig, dus ik doe opslaan als... Ik ga die in mijn multimedia mapje zetten. Je ziet dat hij dat wil bewaren als een pdn bestand een paint.net. Als ik dat opsla, dan worden alle lagen bewaard, dat weten jullie ook. Als ik dit ga opslaan als een fotootje, zoals we dat kennen op het internet, een jpeg of een png, dan doet hij de lagen weg. Dus dat wil ik nu nog niet, want ik wil de lagen nog heel eventjes in beeld krijgen, omdat ik een foto moet maken van het fotobewerkingspakket. Dus nu druk ik op mijn toetsenbord, jullie zien dat niet, maar ik druk print screen op mijn toetsenbord. En ik ga nog een keertje een nieuwe foto maken. Een nieuwe foto. Oké. Okay. En ik ga die daar plakken. Jullie gaan wel twee schermen zien. Dus ik moet er nog eentje van afsnijden. Dus dit ga ik er afsnijden. Zo. En bijsnijden van boven. Dus dit is een foto van mijn fotobewerkingspakket. En dat heb ik nodig als mijn voorlaatste fotootje in mijn filmpje. Dus je had een foto nodig van je fotobewerkingspakket. En een foto van je filmbewerkingspakket. Dus voordat je dit bewaart allemaal. Zeker nog een printscreen nemen. Deze foto ook bewaren. Dus ik doe opslaan als, ik ga hem gewoon bewaren als fotobewerking. Voilà. Eventjes bewaren, je drukt op oké, OK. dus die is al bewaard. Zo, Creative Commons heb ik niet meer nodig, niet opslaan. Alleen deze moest ik nog opslaan, dus ik doe bestand, opslaan als. Ik maak er een JPEG bestand voor, heel gemakkelijk. En ik noem hem Lyceum Trap bewerkt. Voilà. Ik ga hem eventjes bewaren, oké. OK. En je zegt natuurlijk, ik ga de lagen samenvoegen. Dat moet ook, want anders wordt geen JPEG-bestand. Ik heb er nu wel geen effecten toegevoegd. Ik had beter eerst bij uh, artistiek bijvoorbeeld nog een aantal effecten gedaan. Dus een inktekening is een gemakkelijke om een effectje te creëren. Bijvoorbeeld heel veel kleuring nog geven. Dat geeft ook meestal een mooi effect. Oké, okay. en je gaat ook zien dat mijn naam wat mee afgewerkt is in het effect. Dus eigenlijk was dit misschien nog iets mooier. Ik heb het nog even opnieuw opgeslaan. Zo, die foto is ook klaar. Dit is eigenlijk ook klaar. Dus ik zou dat kunnen gaan toevoegen in mijn Filmpje zelf, dus trap bewerkt, openen en je hebt uh, er een fotootje in staan. Voilà. Dus eigenlijk is dat de intro, ik ga hierbij stoppen, ik ga nog even wat muziek toevoegen, dus die zal er nog wel bij staan, muziek toevoegen. Even in die map kijken, multimedia, daar staat de intro nog, ik doe openen, je ziet de intro beginnen. Dus ik ga zeker zorgen dat hier bij de intro door te dubbelklikken, zo dat ik bij fade in een normale fade inzet. Ik weet dat het filmpje langzaam fade-out doet, dus dat hoef ik niet opnieuw te gaan instellen, de intro muziekje. Iets korter of langer maken, jullie weten het misschien nog. Rechtermuis, oh, sorry, dubbelklikken is het gemakkelijkste. Als ik hier dubbelklik, zeg je, ja, dat duurt 7 seconden. Ik zet dat even op 3. Dan klopt mijn multimedia tekstje hier automatisch mee. Dat is wel heel gemakkelijk gedaan. Soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. Hier wil ik nog een overgang, dus ik doe animatie. Ik kies een overgang. Hier vanachter net hetzelfde. Ik kies een visueel effect maken. Voilà. En ik heb een overgang gecreëerd. Mijn filmpje gaat 14 seconden duren. Zolang als ik erin bezig ben doe ik project opslaan. En dan ga je het project opslaan. Dus in de map multimedia noem ik dat mijn filmproject. Voilà. Zolang als je daarin bezig bent is dat een MLMP bestand. Als je filmpje klaar is doe je bestand film opslaan. Je kan dat in high definition doen. Dat is de beste kwaliteit. Ik ga eventjes op computer doen. Omdat ik tegelijk ook dit filmpje aan het opnemen ben, dus ik hoop dat mijn computer dat aan kan. We zullen even zien wat dat, dat geeft. Dus ik noem het even mijn filmproject. Jullie hebben de naam klaarstaan, hè? taak 3, 1, achternaam voornaam. Nou, die dingetjes. Dat staat in de taak. Hè? Dus ik noem het even mijn filmproject. Even nog op gaan drukken. Voilà. Dat lijkt hij gedaan te hebben. Ik ga eens even de map openen. Daar staat hij. Dus het mp4 bestandje. Als ik dat ga, zou gaan openen. Dus dat gaat bij mij in VLC mee openspringen. Voilà. voilà. Dus mijn filmpje werkt. Prima. Dat nog op YouTube zetten. Op zich ook geen moeilijke. Dus wat doe je? Je gaat naar YouTube. Je drukt plus op het plusje. Je zegt video uploaden. Je gaat natuurlijk een nieuw schermpje krijgen en daar kunnen selecteren welke video dat je wil uploaden. Er komt dan zo'n schermpje. Of, maak het jezelf gemakkelijk. Je pakt het filmpje vast, dat je juist hebt omgezet. Je sleept het naar hetzelfde venster. Je gaat het uploaden naar YouTube. Dat duurt een paar seconden. Een keertje, soms, soms een aantal minuutjes, hangt er van af hoe groot je film is. Hier ga jij, maar dat heb ik je allemaal al getoond, um, ingeven wat dat er correct moet staan. Dat is bij jou taak 3, 1 en dan multimedia. Oei. En dan je achternaam en dan je voornaam. Ik ga het niet helemaal tonen. Hier ga je zeker zeggen dat die film verborgen is. Je gaat nog een aantal instellingen bij de geavanceerde instellingen moeten doen, zoals de rechten aanpassen op Creative Commons. De ondertiteling certifiering aanzetten. De taal selecteren en zeggen dat je dat vandaag hebt opgenomen. Op het moment dat die verwerkt is, hij is van boven bij mij verwerkt, druk je op gereed. Ja, voilà kan ik het filmpje ook al eens bekijken. Hier staat mijn filmpje. Dus het werkt wel degelijk. Dit filmpje heb ik nodig in mijn lijst. Dus die link hier, die heb ik nodig. Deze link, tot aan het eerste ampersand of n teken. Je doet kopiëren. Je gaat naar je lijst in Google Classroom. Je klikt de lijst open. Die had ik nog niet opengezet. Stel, ik doe mezelf even uh, voor alsof ik Lars Beckers ben. Dus ik ga op deze plaats staan. Ik ga hier van boven... Die link plakken, je drukt op enter, dan staat die link mooi in het document. En je zet je taak klaar op ja. En dat is oké. Okay. Vanaf dan ga ik verbeteren, zondag is de deadline. Dus ik zet de pre-check overal op ja. En ik ga verbeteren en dan ga je zien of het verbeterd is of niet. Dat zijn zowat de stapjes die dat jullie moeten doen. filmpje maken, exporteren, op YouTube zetten en hier in de lijst aanduiden. Dat was de taak. Veel succes. Degenen die te laat zijn voor de deadline, die weten het. Die verliezen een hoop van hun mogelijke punten. Want de deadline geldt voor iedereen en die ligt ruim een week voor de examens. Het, uh, de deadline is je ook al drieënhalve week geleden gegeven. Hè. Dus op zich zou het moeten lukken. Veel succes.